Nou, wij zijn hier dus nu in Sicilië, Palermo. En uh, nou, het is nu dus een hele leuke markt. Het is ook heel erg gezellig en zo. En... Ik ben dus deze keer niet alleen, ik heb personeel meegenomen. Om lekker Italië te gaan verkennen. <laughs> uh... Nu zijn we jullie bezig om uh, op de Welke markt. Uh, dus... Balleroma Cato. Dat zijn we nu. Een hele mooie, een van de mooiste, belangrijkste versmarkten van uh, Sicilië. Do you like to Palermo?